Hé hey Joyce, kom maar Joyce! Oh Joyce, kijk eens Joyce! Dat is lekker Joyce! Oh, valt ie! Hé hey, Blackjack, ik pak hem voor je! Kijk eens Blackjack! Kom maar Joyce! Oh, blousas! Hé hey, Roosje, oh nu kom je allemaal hierheen. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Dat smaakt goed Blackjack. Hé hey, Joyce, oh Joyce wat een hooi. Oh is die al leeg? Ik dacht, hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Oh je komt zo, Roosje, kom eens. Ja, zo kan het, ik heb geen vier vingers. Oh Roosje.